De Teams-app openen en vastmaken. Ga naar het startmenu. Zoek naar Microsoft Teams. Open Teams. Teams is nu geopend. Klik Onderaan met rechtermuisknop op het icoon. Kies aan taakbalk vastmaken. Nu staat Teams onderaan in Windows. Sluit Teams. En nu staat Teams hier nog steeds. Klik je hier, dan open je Teams.